Wij wonen in een prachtig land. Niet omdat, omdat Nederland, Nederland rijk is, maar omdat Nederland vrij is. Met een sterke democratische rechtsorde, rechtsorde waarin grondwaarden van ons allemaal, allemaal zijn. zijn. Waarin mensen gelijk zijn voor de wet en waarin iedereen zich vrij kan uiten. Een land met vrijheid van godsdienst, waar we de verschillen tussen mensen respecteren. Waar we, we zorgvuldig kunnen. omgaan met de rechten van de minderheden, door elkaar niet te reduceren tot één kenmerk van onze wezen. Daarom zeggen we samen: Onze stem is nodig. Ons handelen is nodig. Wees niet stil. We zijn met velen.